We gaan vandaag lekker 20 minuten bewegen. Ik zit nu 4 jaar in een rolstoel met een waslesie en ik vind het heerlijk om te bewegen.